De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rupsen kunnen van mei tot augustus in eikenbomen zitten. Ze zitten daar met z'n allen in een nest van dunne, witte draden. S'nachts lopen de rupsen in lange rijen over de grond. De rupsen hebben lange haren, maar ook kleine, onzichtbare haartjes. Die heten brandharen. Die haartjes komen op uw huid als u een rups of een nest aanraakt. De haartjes waaien uit nesten weg en verspreiden zich met de wind. Zo kunnen ze ook op uw huid komen of in uw ogen, of kunt u ze inademen. De klachten die u kunt krijgen zijn rode bultjes, blaasjes, jeuk en rode ogen. Komen de brandharen in uw mond, neus of longen? Dan kunt u klachten krijgen als een loopneus, kriebelkeel, hoesten of benauwdheid. U kunt zich soms zelfs ziek voelen, met misselijkheid, overgeven, duizeligheid en koorts. Komt u in een gebied waar processierupsen zijn, draagt dan kleding die uw hele lijf zoveel mogelijk bedekt. Blijf uit de buurt van de rupsen en hun nesten. Kom niet te dicht bij eikenbomen. Ga buiten niet op de grond zitten of liggen. Denkt u dat de brandharen in uw kleren zitten? Trek ze uit en was ze, als dat kan, op 60 graden. Heeft u processierupsen in uw tuin? Bel dan de gemeente. Heeft u ergens jeuk of rode vlekjes? Plak daar dan plakband op en trek het weer los. De brandhaartjes blijven aan de plakband kleven. Uw huid goed afdouchen helpt ook. ...en spoel zo nodig uw ogen uit met lauw water. Krap niet, maar haal crème tegen de jeuk bij apotheek of drogist. De klachten verdwijnen meestal na drie dagen tot twee weken. Komt u in contact met nieuwe brandhaartjes, dan kan het opnieuw beginnen. Krijgt u dikke oogleden, lippen of tong of wordt u benauwd? Bel dan meteen uw huisarts of de huisartsenpost.